Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik een hele leuke samenwerking inpakken. Dit is een samenwerking met mijn beste vriendinnen en mij. En ik ga dat allemaal filmen voor jullie. Hoe ik dus eigenlijk mijn orders inpak. Want dit is een soort van, ja, orders bestelling hè. Dat is hetzelfde woord. Of ja, nee, orders is Engels voor bestelling. Zo. Dus ik ga dat allemaal voor jullie filmen. Dus zijn jullie benieuwd? Vergeet dan zeggen niet te abonneren op dit kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog En laten we maar snel beginnen. Oké, okay, als eerste ga ik op een andere plaats zitten, want hier in mijn bed kan ik dat niet goed inpakken en ook niet goed filmen. Dus we gaan eerst even naar een andere plaats. Oké, okay, zoals jullie zien ben ik aan mijn bureau gaan zitten. En ik heb hier mijn uh, bestellingsboekje bij mij genomen. Want hier schrijf ik alle bestellingen in op. En ook alle samenwerkingen. Dus nu ga ik eerst haar bestelling opschrijven. Want anders kan ik niet echt verder. Dus dat ga ik nu allemaal even doen. En dan zien jullie nu een timelapse van... Wow. En dan zien jullie nu even een timelapse van hoe ik alles opschrijf. Dus ja. Oké, okay, alles staat in mijn boekje. Ja, je ziet dat niet heel goed. Maar het staat er dus op. En dan ga ik nu even alle spullen bijeen rapen En dan zie ik jullie zo terug. Oké, okay, ik heb alle spullen bijeen gezocht En ik zal even laten zien wat ze allemaal heeft. Als eerste dit rolletje sieraden ijzerdraad. Is 40 meter op zo'n rol. En je kunt die bestellen via Instagram. Via DM op Instagram. Dat komt nu hier in beeld. Of via mijn site. Ik zal ook hier ergens een beeld zetten. Dus als eerste heeft ze dat. Dan, dan heeft ze... 200 kleine ziplockzakjes. Die zijn ook op mijn site. Dus ja, neem zeker een kijkje. Alle spullen die ik laat zien staan normaal gezien op mijn site. Dus dan weet je er allemaal. Dan over nog 100 ziplockzakjes. groot. Dus ik krijg ook nog dit armbandje up. En als je de vorige video hebt gezien, dan weet je waarom. Want er waren zo drie armbandjes. En eentje voor mij. Eentje voor mijn beste vriendin. En eentje voor mijn andere beste vriendin. Dus dan weet je dat. Dus ik dan zeker ook nog de vorige video. Als je die nog niet hebt bekeken. En daarna heeft ze ook nog heel veel haakjes besteld. Alleen die moet ik nog tellen. En ze heeft ook nog goud ijzendraad besteld. Dus die moet ik, ook nog, dat moet ik ook nog afmeten. Dus dat doe ik zo meteen. Als eerste ga ik nu alle haakjes tellen. Die ze besteld heeft. Dus waarschijnlijk komt er dan nu weer een timelapse. Want anders wordt het allemaal veel te lang. En dat is niet zo heel handig als die video... Super lang duurt, want dan wordt het gewoon een beetje saai. Dus ik denk dat er nu een timelapse komt hoe ik deze oorbelletjes ga tellen. Dus ja. Zo, alle oorbelletjes liggen hier. Ik heb ze net geteld. En voor de mensen die zich afvragen van, um, of ik mijn handen ontsmet voordat ik een bestelling inpak, ja, ik ontsmet die eigenlijk altijd voordat ik een bestelling inpak. Maar eigenlijk laat ik dat nooit zien op camera. Ik weet niet waarom. Maar ik ontsmet ze dus wel. En sorry als dat beeld heel dat zo anders gaat. Dat komt door de zon. Um, de zon schijnt een beetje vuil. Dus daardoor verandert dat beeld. En ja, daarom. Ik ga nu al deze oorbelhaakjes in ziplockzakjes doen. Ik heb hier al een ziplockzakje. Maar ik moet er nog een zoeken. Dus dat neem ik zo meteen wel. Ik ga dat er nu allemaal in doen. Zo, de gouden opelhaakjes zitten er al in. Nu nog de zilveren. Dus ik ga wel even een ziplockzakje nemen. Oké, okay, hier zitten alle zilveren opelhaakjes. Dus nu heb ik eigenlijk alles. Buiten dat ijzerdraad. Dat ga ik nu heel eventjes pakken. Dus dan ben ik zo weer bij jullie terug. Oké, okay, ik heb dus ijzerdraad. Dit is gewoon een groot ijzerdraad. En hier heeft ze 3 meter van besteld. Dus nu ga ik 3 meter ijzerdraad afmeten. Hier is een lat. Ja, een prachtige lat. Dus dat ga ik nu doen. En dan ga ik dat rond een papiertje doen. Of ja, zo rond een kaartje. Zodat dat ook al verpakt is. Ik moet alleen nog heel even een kaartje zien te zoeken. Of zelf maken. Want anders weet ik niet hoe ik die ga oprollen. Of ik kan ook gewoon zo, ja, zoiets doen. Dat heb ik er ook liggen. Dus ik ga nog heel even kijken hoe ik dat ga doen. En dan zien jullie weer een timelapse time van hoe ik het ijzerdraad afmeet en alles. Ja, het zit erop zoals jullie kunnen zien. Dus nu heb ik eigenlijk alles um, afgewogen. Ik bedoel, alles bij elkaar. Ja, hoe zeg je dat? Nu heb ik alle spullen bij elkaar. En nu gaan we het inpakken. Maar voordat we het gaan inpakken, hebben we natuurlijk inpakspullen nodig. Dus die komen nu in beeld. Oké, okay, alle inpakspullen liggen hier um, door het vloeipapier zie je me heel even niet. Ik ga dat heel even aan de kant leggen. Dus van inpakspullen heb ik het free papier zoals je al zag. Um, ja, mijn visitekaartje. Ik moet het alleen nog veranderen, want ja, mijn logo is nu veranderd. Ik heb allemaal stickertjes. Uh, leuke inpakzakjes. Ik weet nog niet hoeveel ik ervan ga gebruiken, maar het is wel leuk om al bij me te hebben. En dan heb ik ook een privébezoals, want daar ga ik het in maken. Of ja, in doen. Dus ik ga nu de kleuren dus, dus eventjes, ja, hoe zou je dat maken? En in elkaar zetten. Oké, okay, de vliegtuur zo steekt in Zo ziet hij eruit. En als eerste ga ik het vloeipapiertje erin doen. Oké, okay. okay, het vloeipapiertje ligt erin en dan ga ik alles er heel netjes inleggen, denk ik. Um, als eerste ga ik het ijzeldraad in dit zakje steken. Een heel leuk zakje. Als het erin past. Oké, okay, ik denk niet dat het erin gaat passen, dus dan kan ik dat niet in het zakje doen. Maar is, ik heb dit rolletje ezeldraad. Die ga ik dan in zo'n zakje doen. In zoiets. Samen met het andere draad. Met dit. Het is heel even verstoord. Maar dus ik zei dat ik dit hierbij ga doen. Dus dan steek ik hier het draad in. En dan moet ik er alleen nog een sticker op plakken. En dan is het heel leuk ingepakt. Oké, okay, um, ik ben terug. Ik werd er straks even onderbroken door mijn mama. Omdat ik moest gaan eten. Maar, um, maar waar ben ik gebleven? Ik dacht: met dit was ik bezig. En ik was dus net gaan eten. En voor de mensen die zich misschien interesseren wat ik had gegeten, ik had namelijk een croque-monsieur gegeten met ham en kaas en pesto tussen. Dus dat is een aanrader als je graag pesto eet en croque-monsieur. Dus je moet het echt eens proberen als je dat, echt, als je dat lekker vindt. Hè? Maar um, we gaan nu verder met dit. Dus hier steek je dan zo, ja, je weet wel ik ga ezerdrenen alles in dus dan ga ik hem even dicht doen en dan plak ik daar het sticker op Sticker van ik um, ga de sticker met Hello Georges opplakken. dat past hier heel goed bij kijk dat is rood wow dat beeld sorry dat komt door de zon dat is rood en dit is ook rood dus dat matcht heel goed ik ga dat opplakken. En kijk hoe schattig. Oh, die zon. Kijk, die komt zitten op dat beeld. Waardoor dat beeld zo donkerder wordt. En sorry als het, een, als het een chaotische video wordt. Echt sorry. Ik doe mijn best om zo leuk mogelijk video's te maken. Dus ja, sorry als het dan zo ineens van dit naar dat onderwerp gaat. Mijn excuses daarvoor. Uh, maar, we zijn, maar ik heb het dus nu ingepakt. En ik ga dat hier in het. Video. En mijn brieuwensdoosje leggen. En dan ga ik dit armbandje met het upper bijleggen. Dit hem. Dan leg ik hier er gewoon bij. Of ja, ik leg het erop. En dan de ziplockzakjes komen ook op. En dit grote ziplockzakje ook. Zo. Ik zal zelf laten zien hoe ik het heb neergelegd. Uh, wat had ze nog? Deze oba-haakjes. En in het goud, dus die haakjes die leg ik hier ook gewoon tussen waar plaats is. Dan moet ik zelf ook nog een extraatje pakken, dus dat doe ik zelfs. Oké, okay, alles ligt hier op. Eerlijk is dat niet zo heel veel, dat ziet er zo uit. zo En dan ga ik nu mijn bedankkaartje schrijven, van ja bedankt voor de leuke samenwerking niet netjes een pen. En wat ik dus al zei, dat ik het logo nog moet veranderen. Want ik heb een nieuwe logo nu. Maar we gaan even een leuk tekstje erop schrijven. Ze noemt trouwens Lysen. Nu ook een Sierraad-account. Ze bedankt voor de leuke Rost-samenwerking. Bedankt voor de leuke Rost-samenwerking. Veel plezier met de spulletjes. Veel plezier met de spulletjes. Ik hoop het nog Zo. En dan meestal doen we ook zo'n zo, Want ik vind het wel leuk. Maak dat maakt dat zo iets leuker. Dus zo ziet dat kaartje eruit. Dat is nu een spiegelbeeld, maar ja, je weet wel hoe ik bedoel. En dan leg ik hier als het op als ik dit dicht doe. Maar ik zal eerst jullie laten zien hoe het er nu uitziet. Want misschien vinden jullie dat wel leuk als ik dat eventjes Dus ja, zo ziet dat eruit. Hier liggen alle zakjes, Hier de oorbelhaakjes, hier... Draad zeg maar. En hier het extraatje. Uh, ik bedoel het armbandje En nu ga ik dat dicht doen. Want hier komt het bedankkaartje in. En uh, ook een extraatje dat kan ik hierbij doen, Maar... Confetti kan niet ontbreken. Dus ik ga er eerst eventjes heel hele leuke confetti bij doen. Namelijk deze. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Zijn dat het confetti niet kan ontbreken. Dus hier de confetti. En... Die gaan we erover strooien. is een echt cadeautje. En dan gaan we het dicht doen. Zo. En ik plak er altijd dicht met een sticker. Dus we gaan een leuk sticker zoeken. Ik denk, sticker waarop staat Happy. Die is wel leuk. Zo'n roze sticker op happy. Dus die ga ik opdoen, zo. Kijk, zo het eruit. Dan doe ik het visitekaartje erbij, of ja, bedankkaartje Zo. En uh, we moet er nog mee? Wat moeten er nog bij? Nog meer confetti. Oh, ik vind confetti echt heel leuk. Zo. En dan moet zometeen het extraatje ook nog bij. Maar dat doe, ik, dat doe ik er zo meteen bij. Waarschijnlijk ga ik er bijtjesbedels geven, want dat wil ze echt heel graag. Dus eigenlijk is nu de bestelling klaar. En zo ziet dat eruit. Dus dit is eigenlijk hoe ik mijn bestellingen inpak. Soms pak ik ze ook in een bubbel-enveloppen. Dus zo kleine bestellingjes pak ik altijd in een bubbel-enveloppen. Ik hoop echt dat jullie dit een heel leuke video vonden. Ik heb echt mijn best gedaan om er een leuke video van te maken. En... Straks ga ik je dus uitwisselen met haar. Dus dan komt er weer een video online binnenkort. Van ja, hoe, hoe uh, zij het heeft ingepakt. En gewoon eigenlijk een unboxing video. Dus ik, hoop dat dat, dus ik hoop dat jullie dat leuk gaan vinden. Ik kan ook eens een video maken van een stash. Of ja, stash, onderdeel stash. Noem het maar op als jullie allemaal willen. Dus als jullie, als jullie nog leuke ideetjes hebben. Laat het me dan zeker weten in de reacties. Want ja, dan zal ik er... Dan zal ik het proberen te maken voor jullie. Dus dit was de video voor vandaag. En hopelijk vonden jullie het een leuke video. En tot de volgende keer. Doei!